Meestal hebben we het als designers zo druk, dat het niet evident is om alle vernieuwingen in Adobe InDesign bij te houden. En dat zijn er heel wat, als je weet dat Adobe twee maal per jaar een grote update uitbrengt. Tijdens onze What's New in InDesign opleiding, besteden we een hele dag aan niet alleen de laatste, maar ook voorgaande releases van InDesign. Zin om te ontdekken wat de nieuwe mogelijkheden zijn, en hoe je ze zelf in de praktijk kunt toepassen, Kom dan zeker naar deze opleiding.